Dus ook van, uh, zij werkt nu dus voor het de maar zij willen dus, dus in huis uh, een wervingsteam op gaan zetten. Omdat zij dus zoiets hebben, ja, we willen mensen, niet die, die die weer komen en gaan, we willen echt mensen die dedicated voor de mm -hmm. cast zijn. En dan vind ik het een ander verhaal. Mm -hmm. dat, dat, heb ik, dat heb ik met schaf ook gewoon heel erg. Ja. Ik, het komt gewoon goed over, omdat ik ook echt achter sta. En als er mensen zijn die iets in twijfel trekken, dan zeg ik altijd ja, ik moet volgende week naar Duitsland ofzo om stof in te kopen, je mag gewoon mee. Ja, nice. Dan nou, ja, nee, ja, dat hoeft niet. Ja, oké, okay, maar ja. Ja, vertel, uh, vertel dan even over, over wat je doet, wie je bent ja. en uh, over Schraf. Nou, zoals je weet, ik ben Daan Schrave, ja. uh, 25 jaar, geboren in Nijmegen, getogen in Nijmegen. Zeker niet van plan om te gaan, ik heb het gewoon gewoon zin hier. Uh, ja, ik ben drie jaar geleden ben ik Schraf begonnen. Sustainable Streetwear noem ik het zelf. Dat is gewoon vet. Uh, ja, duurzaam kledingmerk, Word, uh, alle kleding wordt gemaakt van restpartijen stof. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dat is eigenlijk gewoon: kies een, kies een random modemerk en die koopt 1000 meter roze stof in. En voor hun productie gebruiken ze maar 920 meter. Dan haal ik 80 meter over. Bedrijven hebben de buiten dan al binnen, dus die hebben bij die 80 meter zitten ja, gooi maar weg. Of, mm -hmm. of hoeven wij niks mee te doen. Nou dat soort partijen haal ik overal en nergens vandaan om vervolgens dus gelimiteerde oplagen collecties van te maken. Eigenlijk allemaal met het doel om, om materiaalverspilling tegen te gaan. Ja. Dus je, je, je, je, je, je, je, je zoekt die restpartij, je zoekt op wat eigenlijk een andere, andere mensen niet gebruiken. En mm -hmm. daar maak je weer nieuwe. Krevingen. Ja, daar maak je nieuwe uits van. ja. Maar je bent ook nog gaan studeren, toch? Je, was, ja. je bent net aan het afstuderen. Ja, ik studeer ben... naast nog Business Innovation mm -hmm. in Den Bosch. Nu zit nu in het vierde jaar. Dat is ook wel, uh, is wel tof. Want die opleiding die richt zich echt op ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Ja, dat innovatie is natuurlijk zo'n breed begrip. Dat kan je altijd wel los. Uh -huh. Maar uh, um, ja, vooral daar kwam ik eigenlijk echt in aanraking met duurzaamheid en uh, kleding en zo, sneakers, streetwear, vond ik altijd al vet en duurzaamheid is wel echt iets nieuws. Uh -huh. Was toen iets nieuws. En dat is eigenlijk geleidelijk helemaal geïntegreerd in, ook in in, in Schraf. want toen ik begon drie jaar geleden had ik zoiets van ja, ik begin gewoon een kledingmerk. En dat... Ja, hoe, vertel iets meer over dat begin, want je bent aan het studeren en je begint yeah. een kledingmerk. Mm. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Ja, vroeger, echt vroeger op de basisschool, teken ik altijd kledingoutfits en zo. Toen dacht ik altijd van, ik ga sowieso ontwerper worden. En... Maar toen was ik echt zes zo en dat was allemaal lelijk. Toen heb ik een keer een ziek lelijk blauwe tanktop gemaakt. Samen met mijn moeder achter de naaimachine. Zelf genaaid Ja, zij genaaid en ik ontworpen en stof op de markt gekocht. Echt. Die tanktop is nog alive en die gaat een keer ingelijst in op kantoor komen. Fucking lelijk. Maar, uh, dus, dus dat, dat zaadje zat er altijd al. Toen ging ik naar de middelbare school en toen trok dat weg. Um, ging ik daarna bestuurskunde doen en toen was mijn creatieve ding al helemaal weg, zeg maar. Mm -hmm. En toen kapte ik daar dus mee, omdat ik zeker niet daar op mijn plek zat. En toen kwam ik dus bij de opleiding Business Innovation. Eigenlijk daar werd vanaf dag één al gezegd van, je moet dingen doen die je vet vindt en waar je energie van krijgt. En toen dacht ik van, ja, dat is wel gewoon. Dus op opleiding dat je dat gewoon gestimuleerd? Ja, zeker. Energie. Ja, echt gewoon uh, van, als je, als je iets vets hebt, ga dat gewoon doen. En mm. uh, dat merkte je ook in de en Overal kwam dat terug. Nou, en toen de zomervakantie van het eerste naar het tweede jaar ging ik met mijn vriendin naar Italië. En toen waren we daar in een skatewinkel. Toen kocht ik super vet shirt van een skatemerk. En toen had ik die één keer gewassen en toen viel die nek uit elkaar. Terwijl dat was gewoon een shirt van 50 euro. Dus toen was ik echt ziek cranky. Uh, en toen dacht ik, ja, nu is het helemaal klaar. Ik ga gewoon mijn eigen merk opzetten. En ik zal eens laten zien dat het ook gewoon. Kan en... Dus je dacht van, oké, okay, mensen maken slechte t-shirts, dan moet ik geld aan uitgeven, dus ik maak maar mijn eigen t-shirts. Ja, nou ja, ik dacht mensen maken slechte t-shirts en dat hoeft helemaal niet. Je kan, er, je kan gewoon een goed t-shirt maken. Uh, waarom, moet ik waarom zou ik 50 euro betalen voor iets als het weer ja, uit dat vond, vond ik gewoon ja. iets dat ik dacht, ja dat is, dat is super storend. Ik, wil ja. gewoon, ik vind het prima om 50 euro een shirt te kopen, vind ik niet erg. Maar dan moet het wel ook gewoon aanzienlijke tijd meegaan. En niet net één keer was ze ja. al uh, uit elkaar vallen. Ja, en dat was dus het moment dat ik zoiets had van oké, okay, ik ga gewoon een kledingmerk opzetten. En ik weet nog verder niet hoe en ook niet wat. En ook niet wat de richting moet worden. Maar het moet gewoon een kledingmerk worden. Mm -hmm. ja, en dat is gewoon zo door dat eerste jaar heen eigenlijk. Dat dus ook duurzaamheid erbij kwam. En uh, hoe, kwam, hoe kwam duurzaamheid erbij? Ja, via mijn opleiding echt. Daar, daar werd gewoon heel veel aandacht aan besteed. En dat is echt een van de drijvers van die, van die opleiding, is duurzaamheid. En dat begon ik dus heel erg in mijn eigen leven ook te integreren. Weet je wel, had ik nadacht over, ja, wat, wat, wat koop je nou? Wat doe je nou? En hoeveel, hoeveel troep produceer je wel niet? Mm. En toen waren we op een gegeven moment, was ik dus met een medestudent. Want toen deed ik schaft dus ook nog met twee andere jongens, waren we op zoek naar stoffen. Toen kwamen we bij een winkeltje in Arnhem en zij kocht dus... Stoffen overal nergens in, en dat vonden we super vet. En toen hebben we een shirt gedaan van een toplaag van matrassen van IKEA. En van een toplaag? Ja, je wat hebt wat zeg maar een, als, je zo als je heb je een IKEA matras thuis? Uh, nee. Als je daar, maak je ja, gewoon basic matras. Als je de hoeslaken ja. eraf haalt, dan vaak zit er zo'n wit laagje uh -huh. bovenop. En dat is gewoon zodat het lekker zacht is. Nou, die stof had zij dus op een rol. En wij zagen die stof en dachten, ja, dit is ziek om hier t-shirts van te maken. Dus dat hebben we toen gedaan. En dat was gewoon lelijk. <laughs> maar dat was wel heel leerzaam. En dat was wel eigenlijk een van de dingen dat ik echt. Maar heb je dat dan met de hand ben je dat gaan maken? Of? Ja, sowieso alles kleding wordt altijd met de hand gemaakt. Mensen zijn altijd in de dat het in China een machine is of zo. Maar laatst me verteld, in Amerika is echt een machine die kan letterlijk t-shirts eruit poepen. Mm -hmm. Maar uh, um, in principe in China, ondanks dat het zieke massaproductie, nog steeds handwerk nog steeds iemand die, die zo achter de naam zit ja. en iemand anders die de halsjes doet en iemand anders die dat doet. en uh, nou ja, Wij hebben toen zelf van dat shirt een, een ontwerp getekend waarvan we dachten dit is cool en toen zijn we een atelier gaan zoeken die dat kon maken. Toen zijn we uitgekomen bij Atelier in Arnhem en daar werk ik nu nog steeds mee samen. Um, ja, dat is gewoon wel vet atelier. Die hebben samenwerksverband met Rijn IJssel College. Mm -hmm. De studenten daar, uh, die volgen een driejarige opleiding tot Coupeuse. Waarvan ze dus een halfjaartje uh, stage lopen in het atelier. Okay. Dus, uh, en dat maakt ook wel dat zij wat groter kunnen produceren. Omdat zij dus hebben een team van, afhankelijk van het stageblok, maar wel van 20 mensen of zo. Mm -hmm. En dan kan je best wel wat dingen gaan maken natuurlijk. Dus je had die eerste... Uh, dus je had uh je had de irritatie van die t-shirt die uit elkaar viel, mm -hmm. je dacht ik ga zelf iets maken, ook omdat je altijd al daarmee bezig was. Ja sowieso. Je hebt je ja. eerste t-shirt gemaakt met die, met die matrassen. Ja. En toen? Uh, nou ja, toen kwamen we dus achter dat dat het echt voor geen meter zat en dat het ook een lelijke fit was. En um, uh, ja, wij deden toen, we hadden er twintig en mm -hmm. ik dacht serieus, website gaat online en we zijn in vijf minuten uitgekocht. Ja. En dat was je echt zeker niet. We zaten <laughs> online en dan werd gewoon gereed. En ik zat echt van: oké, okay, nou, dit is gewoon helemaal niks. Zeg maar, het is nu al geen succes. <laughs> dit was wanneer? Twee jaar geleden of zo? Maar ja, dit was, drie, dit was drie jaar geleden. Dit was drie jaar geleden. geleden ja, ja. ja, ja, En um, dat, dat was echt janken, Zeg maar, toen zat ja. ik ook echt van: ja, what a kid, man. Nee. Oh, en hoeveel t-shirts hadden jullie gemaakt? Twintig. Twintig, dus twintig. Dus dat twintig, was echt niet, qua okay. financieel was het niet lijpe risico's. Nee. Maar je hebt gewoon bepaalde verwachtingen. En je bent ziek enthousiast met iets bezig. Ja. En je doet maar wat. Um, en, um, um, maar dat verkocht dus totaal niet. Waar gingen we naartoe? Ik weet niet, ik, ik was er niet bij. Um... Wat was je volgende stap? Oh, toen. Die webshop ging toen, ja, toen, ja, toen <laughs> ja. Toen kwamen we er heel erg achter dat de, dat de fit gewoon niet mooi was. En, en dat ja. het niet goed zat. En toen, toen was er nog maar wisten, wisten mensen dat je het aan het doen was dan? Ja, het ja, bestond okay. wel al. Ja. Zeg maar. Er was een merknaam. En dus dit dus bestond wel, maar we waren echt nog niet actief aan het promoten. Of zo. Ja. Ja, toen kwam... Uh, dus het moment dat ik eigenlijk schaf echt ziek als een soort van last zag en daar helemaal niet meer leuk vond, omdat ik het dus met die twee andere boys deed toen. Mm -hmm. Dus toen heb ik gezegd van hé hey, jongens, uh, uh, ja, of, of ik kap er mee en dan mogen jullie er mee door of jullie twee kappen ermee, mee en dan ga ik er een eentje mee verder. Want de samenwerking geniet goed of zo Ja, ik voelde gewoon dat ik aan alle kanten beperkt werd in mijn doen en laten en dat, mm -hmm. dat vind ik gewoon super storend. Want je had die twee erbij gehaald om je te helpen? Ja, ja, ja. ja, want ik was dus in die zomer begonnen. En toen kwam er een project voor school. Waarbij je dus je eigen onderneming mocht doen. En ik had okay, dus ja. al straf. Dus toen had ik die twee gasten gevraagd: van joh, willen jullie, uh, uh, ja, jullie meehelpen dan? Mm -hmm. en, uh, maar ja, bedoel dat was echt leerzaam. En toen hebben we al super fouten gemaakt. Waarvan ik nu nog steeds denk: ja, echt nice. Echt goed dat je die hebt gemaakt. Wat was de, de grootste fout, of de beste fout? De beste fout was zo. Ze dat we op een gegeven moment dachten. Dat we dat een, een, een ui, letterlijk een ui de groente. Ja, ja, ui, ja. Zeg maar, ja, wij wilden een nieuw t-shirt op de markt brengen: Changing your layer game. Omdat we een veronderstelling waren dat een dik t-shirt best wel nicer zou zijn in de winter. Ja. Um, omdat dus gasten die bijvoorbeeld skateboarden of zo of buiten chillen, ja. die, die zijn wel actief. Dus die hebben echt niet een dikke trui nodig. Dus dan is een t-shirt lekker en we hadden een t-shirt met meerdere lagen bedacht. Yeah. En dan als logo hadden we dus bedacht in het kader van Changing the Layer Game. Layers is een ui en toen hadden we honderd van dit soort patches besteld in de vorm van een ui. En toen was die shit binnen en toen keken naar het en dacht, ja, dit zacht helemaal nergens <laughs> op. Want oh, was fucking lelijk hoor? Ja, het was ja. gewoon lelijk en ik bedoel, ja, dat, dat ui idee was lachen, maar verder maar ik weet nog wel dat ik toen echt super hyped was over dat, um, dus, maar ja, dat was gewoon leerzaam. Dat, dat laat ja. ook wel zien dat je, uh, dat je zeker niet te snel moet opgeven, maar dat je op een gegeven moment ook wel realistisch moet zijn en moet denken van oké, okay, really deze uit, are... echt waar? Want uiteindelijk, uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Heb, heb, je, het gewoon, heb je die jongen gewoon weggegooid? Nee, tuurlijk niet, wil je honderd eye-padjes kopen? <laughs> ja, ik ga dat niet weggooien, dat is natuurlijk zonde. Ik bedoel, Mocht schaffen of een paar jaar booming zijn, dan ga ik sowieso die uien. Ja, ja, ja, ja, dat is het ook hè. Op een ja, gegeven moment als je bepaalde merknamen hebt, dan ja. kan je echt dingen maken. Ja, ja, precies. Als je die naam schaf hebt, dan kun je gewoon eieren verkopen als je wilt. Ja, in principe kan je dan gewoon een keer in het kader van whatever, uh, food waste of zo, kan je een bak eieren kopen en die verkopen. En dat zou dan mensen misschien nog wel tof vinden ook. Ja, ja, ja. Nou, en als je dan t-shirtjes erbij kan doen met een ui erop, ja, dat is, dat is booming. Hmm. Nee, maar dus dat zijn wel. Uh, uh, het was een heel leerzaam jaar met die twee gasten, maar toen, uh, uh, ja, ik, wat ik zei, ik voelde het gewoon, ik voelde schaf echt als een last en, en ik vond het niet meer leuk en ik kreeg geen energie meer van Toen heb ik dat dus voorgesteld, toen zeiden ze ja dat is goed, zagen we al wel aankomen, voelden we aan je Toen mm -hmm. zijn ze eruit gestapt en toen uh, ben ik wel echt grote stappen gaan zetten in die zin Toen heb ik bij een goede vriend van me die wel echt, uh, echt succesvolle ondernemer is aangeklopt om, om een lening te vragen, dat We hebben ja. echt een grote collectie wanneer neerzetten, want toen deden we dus een shirtje van 20. en ik had zoiets van, hé, je moet ja. meerdere items, meerdere kleuren en weet je wel, je moet echt in één keer, boom, hier ben ik. Dus toen een nieuwe website gebouwd en fotoshoots gedaan, nieuwe ontwerpen gemaakt, echt een hele collectie gemaakt en daarvoor dus ook geld van hem gekregen, dus dat was toen ook wel, gaf ik wel zelfvertrouwen om mee door te gaan. Want mm -hmm. Ik bedoel, we zijn goede vrienden maar als hij het echt een crappy idee zou vinden, had hij nooit, nooit geld gegeven. Ik bedoel, hij is, ook wel, hij is ook wel eerlijk. En waarom vond hij het een goed idee? Uh, ja, ik denk, ik denk nog steeds omdat hij er wel gewoon potentie in ziet, omdat het, uh, uh, het is een goed product, het verhaal is ijzersterk. Mm -hmm. en, en hij had zoiets van ja, dit, is, dit vind ik vet om jou te, te supporten. Weet je wel, hij is toen, hij is denk ik vijf, zes jaar geleden voor zichzelf begonnen en nu een succesvol ondernemer, dus ik denk dat als hij... Dat als hij zoiets ziet bij zijn vrienden, dat hij heeft van als ik daar kan helpen dan op financieel gebied ja. of op welk gebied dan ook, dan doe ik dat. Ja. Dus, maar uh, hij zag wel ook, ook gewoon... Nou ja, ik, zag ja ik ook zeker. Op, ja. Ik moest hem ook wel business cases laten zien. En ik heb, ik heb die, zeg maar, de verkoop van die collecties in verschillende scenario's uitgewerkt. Om mm -hmm. hem ook gewoon te overtuigen van ja, oké, okay, ik ben ook realistisch. En uh, wat gebeurt er als je, als je 100% verkoopt en als je 70% verkoopt of als je 50% verkoopt. En hij wil ook wel zien... Dat ik, dat, ik, dat ik meer nadacht dan, hé, hey, uh, geef me geld en dan ga ik vette shirts maken en mm -hmm. verder niks. Dus dat was voor hem gewoon heel belangrijk. Uh, maar ja, dus toen, hele collectie opgebouwd, nieuwe website, nieuwe, nieuwe dingen. En toen ben ik eigenlijk daarmee naar buiten gegaan en dat, dat ging wel echt een stuk beter. Toen ging het best wel snel, toen stond ik op de kaai een week mm -hmm. en daarna een week tijdens de zomer. Dit was dan twee jaar geleden? Nieuw? Ja, dit was zeg maar twee. Dit was vorige zomer. Dit was vorige, vorige zomer, zomer okay. ja. 2018 zondakai met het graf. Ja, ja. ja. ja. en uh, daarna is dus tijdens de zomerfeesten op smaakmarkt. En dan merkte je gewoon wel meteen. Want toen was het echt meer oudder. Ik kan mm. zeggen, zoals bij die allereerste keer van hé, hey, we gaan online. En als ja. je niemand één bezoeker per maand hebt of zo, dan ja. heb je daar natuurlijk niks aan. Maar toen op de kaai, dan dat dan, zorgde gewoon wel echt voor bereik en ook mensen die ik dan tegenkwam, die ik vijf jaar niet had gezien of zo die, die komen ook op de kai en mm -hmm. die zeggen dan, yo Daan ben jij dat, uh, wat doe jij, uh, ja dat is mijn merk, oh vet, en dan dat verhaal weet je wat kon je vertellen en dan dacht zo, nice, koop dan een shirtje. Ja. En toen in die twee weken tijd best wel, ik denk wel 70% of zo, 80% van de collectie verkocht. Mm -hmm. um, nou dat was super tof en uh, daarna een tijdje bij Make My Day gehangen, dus dat, ook, dat ging naar die concept store, Stikke Heesenstraat, nee, Nou, ja, maakt niet uit, in ieder geval gewoon best populaire retailer ondertussen in Nijmegen en um, daar liep het ook goed, uh, moest op een gegeven moment er uit omdat hij winterjassen erin moest. En... Uh -huh. Um, en toen eigenlijk, na die eerste collectie, die dus die zomer best wel lekker ging, had ik al wel meteen zoiets van oh ja, maar er is sowieso, uh, uh, ja, sowieso ruimte voor de tweede collectie. Ja. En um, toen ben ik dus weer bij die vriend van me aangeklopt van hé, hey, nou luister, Entschewel, eerste collectie, dit is bereikt, dit is betaald, uh, dit zijn de inkomsten, dit zijn de plannen voor nu en daar heb ik weer geld voor nodig. En, toen zeiden hij: ja is goed, maak maar weer die scenario's wat jij ja. verwacht, wat ik ook een beetje realistisch vind. En dan kunnen we kijken, nou dat is tweede investering gekregen. Tweede collectie en, en daar ben ik eigenlijk nu, nu mee bezig om die nog te sluiten. Mm -hmm. um, en dat, dat gaat gewoon goed. Dat, maar dat is wel, dat, ja dat is een beetje, het is moeilijk in te schatten. Yeah. Op de web, Weet je wel, enerzijds verkoop je via de webshop en anderzijds op beurzen. en afhaal, Nu ligt het bij een retailer, maar eigenlijk zijn retailers voor mij niet heel fijn. omdat want? Ja, een retailer vraagt echt ziek veel marges. Ja, okay. Wat niet erg gek is, want hij heeft natuurlijk... Of de retailer heeft een duur pand, op een mm -hmm. of zeg eens in de binnenstad, dure locatie, die moet personeel daar neerzetten. Dus die maakt heel veel kosten. Maar omdat, je, ja, Schraf, je produceert alles in Nederland. Productie voor mij is gewoon echt wel duur. Mm -hmm. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind dat, dat dat super tof is dat dat helemaal bijdraagt aan het verhaal. En dat is ook volgens de waarde die ik heb maak wel dat je winstmarges aanzienlijk lager zijn. Als er mm -hmm. dan vervolgens iemand is die zegt: Hé, hey, we wil het wel voor je verkopen, maar dan gaat 40 tot 60 procent van de verkoopprijs naar mij. Ja, dan, dan dus verkoop, ik, verkoop ik letterlijk ja. voor, daarvoor niks. Ja, en ja. dan verdien ik daar niks aan. En ja. dan um, kan je het hebben over ja, maar dan heb je wel weer het bereik. En, mm -hmm. Maar ik bedoel, de retailer komt niet in retailers die doen bijna alles op merken die nog onbekend zijn op basis van mm -hmm. dus weet je wel, als jij daar een, als daily paper daar komt aankloppen dan zij hebben credibility opgebouwd weet je wel. Dus, dus een retailer vertrouwt zo dat zij, dat zij 20, 30, 40, 50 basics verkopen van de ja. daily paper. Dat is geen risico. Ja. Ja. Dan zeggen ze prima, hey, we kopen er 50 in. Bij mij is het zo van schaf. Uh, ja, Oké, okay, wie ben jij en wat kom je doen? En, uh, we willen je best wel een kans geven. We willen je een maar kans ga geven uh, gaan je niet vooruit betalen. nee, nou, Dus, dus ja. altijd sowieso co Nou, dat, dat, Daar kan ik nog wel in komen. Dat vind ik nog wel een legit mm -hmm. reden. Um, maar de marge is gewoon een idioot. En ik merk wel dat daar, daar, zit, daar moet ik iets mee gaan doen wat anders is dan, dan de traditionele uh, weg. Want dat, daarmee, ga je, ja. daarmee verdien je niks aan. En dan ja. kan ik ook niet verder. Ja. Maar even voor de, ben jij nou meer, meer een shirt aan het verkopen of ben je meer een verhaal aan het verkopen? Ja, meer een verhaal aan het ja. kopen. Wat, wat, is dat, wat is dat verhaal precies? Ja, dat verhaal is dat je uh, op, een, op een echt op een fatsoenlijke manier kleding kan maken. En die er ook zeg maar, met, met geen geitenwolle sokken verhaal. Mm -hmm. dus, dus dat is het. Kijk, je kan naar zo'n duurzaamheidswinkel gaan. Mm -hmm. Duurzaamheid is, wordt toch, ondanks dat het echt wel populairder wordt, ook onder jongeren. Nog steeds gezien als een soort van, van links hippie grijs opa gedoe doen of zo. Mm -hmm. Terwijl ik heb zoiets van ja, maar je kan met de waardes die ik heb, kan je nog steeds gewoon een dik streetwear label neerzetten. wat qua design er gewoon vet uitziet. Dat je wel content ziet er vet uit. En, um, dus ik denk dat dat het sterke eraan is. dat je die restpartijen gebruikt. Dus je hebt gelimiteerde oplages. Mm -hmm. En dat is niet, niet eens zozeer omdat ik het, het cool vind, wat ik wel vind, maar. Het ja. um, is gelimiteerd, omdat je gewoon gelimiteerd bent in de middelen die je hebt. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon wel een super vet gegeven. Ja. Wat, wat ik ook wel vet aan vind is dat je van, van, van afval iets limited maakt. Ja, of iets, iets zeldzaams maakt. Ja, nou, het, ja, het is iets wat gewoon weggooid zou worden. En ja. jij komt daar en je zegt. Ah, het is gewoon limited. Dus we gaan er iets heel vets van ja, maken. Ja, sowieso. En het is kwalitatief goed. Ja, en, ja dat, maar dat merk je ook wel bijvoorbeeld met. Uh, um, uh, met die leger, we hebben nu shirts gedaan in de collecties en mm -hmm. ook wel tassen, ja, en tassen dus van oud spul van de fancy. Mm -hmm. En dat is letterlijk, zijn gewoon kubkisten vol waarvan mensen zeggen ja, dat, ja, doe maar weg. Terwijl dat zulk ziek materiaal joh, dat is zikste ja. kwaliteit, Ik bedoel, dat ja, is gemaakt voor het leger, je gaat niet soldaten op pad sturen met een Primark shirtje. Ja. En, en bedoel, ik kan, maar dat is het gewoon, ik denk dat dat, dat ook wel, als je het hebt over verkoop je een shut-off verhaal, dat is het sterk. Ik vind het oprecht het meest idiote dat je dat soort kwaliteit, kwaliteitsstoffen zeg maar, dat je dat soort kwaliteit, mm -hmm. dat je van dat soort dingen kan zeggen, ja, doe maar weg ofzo. Ja, ja. dat vind ik gewoon vind ik oliedom. Ja, inderdaad. Dus dat is gewoon, gewoon weggooit winst eigenlijk. Ja. Als niemand er gebruik van maakt. Ja, ja, sowieso. Ja. Even los van inderdaad dat je, dat je uh, ecologische winsten mee behaalt en Save the Planet. Ik bedoel, mm. Het is letterlijk waardevol. Ja. Maar die waarde moet je wel weer opnieuw zien. Precies. Je moet het opnieuw gaan produceren of je moet er iets nieuws mee doen. Ja, maken je moet er iets moet nieuws doen. mee doen. Kijk, ja. nu ook. Ik heb bijvoorbeeld. Ik zit nu een vriend van mij die doet echt veel bij BVA-actions en dat soort executieveilingen. Maar dat is eigenlijk. Echt helemaal, dat gaat veel meer richting industrieën op, weet je wel. Mm -hmm. Maar daar heb ik nu ook een, iemand gevonden die dus handelt in oude dingen van de fancy. Ja, Hij heeft kubkisten vol met leger overal. Ja, dat is echt dat is nice, maar die gaat niemand, niemand gaat meer nog in deze tijd een leger overal kopen. Yeah. Terwijl de, mat, de materialen die voor zijn gebruikt, die zijn super waardevol. Dus je kan dan of zeggen, oké, okay, doen we er niks mee of zo, of verbranden we mm -hmm. het of iets. Of je kan denken: van ja, oké, okay, hoe kan ik die materialen innemen en daar weer iets vets van maken zodat mensen het wel weer willen gebruiken? Ja. En zo zijn er gewoon super veel dingen die geproduceerd zijn. Ja. En zoals je het nu vertelt, klinkt het alsof je dan een, een heel raar shirt zou gaan krijgen. Maar als ik naar het shirt kijk wat je aan hebt, toch volgens mij het yeah. die het is het even niet shirt. Het is gewoon een shirt. Ja, zeker. Maar ja. dat is ook gewoon omdat het wel. Kijk, bij de tassen is het een ander verhaal, want dat is wel inderdaad echt wel, dat zijn stukken mm. die aan niet zozeer, het is geen lapjes, ik denk dat heel veel mensen dat ook snel denken, dat het een soort van lapjesdoek wordt ofzo met yeah. allemaal stukjes en vakjes en dingen, dat is bij die tassen wel meer, want ja, je haalt natuurlijk iets uit elkaar, maar in dit geval is het gewoon echt doek, en het is doek, zeg maar, doek wordt vaak op 1.40 breed gebreid, mm -hmm. ja, als er bij, bij 1.30 zeg maar één steek fout gaat, dan zegt de afnemer al, ja, dan hoef ik hem niet meer. En terwijl je kan prima om t-shirts, zeg maar, gewoon deze strook afknippen zodat je die foute steek niet meer gebruikt ja. en vanuit dit stuk gewoon nog t-shirts maken. En doen die afnemers dat omdat ze vanwege het feit dat ze op zo'n grote schaal opereren, dat ze daar gewoon geen plaats voor hebben in hun operaties of in hun workflow of is het gewoon omdat het gewoon te veel moeite is? Ja, ik denk te veel moeite, ja. Ja, en, en, nou ja en, maar wat je dus bijvoorbeeld ook ziet, is dat de kwaliteitseisen zijn gewoon super hoog zijn. Want die kunnen zij weer stellen. En, ja. Want anders gaan ze gewoon naar een andere supplier. Dus het is dus ook een soort van. Wat, wat zeg maar grote merken doen, dat zou helemaal sick. Die gaan. Um, die zetten bijvoorbeeld een order voor een collectie. Uh -huh. wil, duizend spijkerbroeken. Zetten ze uit bij vier fabrieken. Uh -huh. En wie dan het snelste levert, die krijgt hem. Maar, dus... dat, maar dat betekent dus dat die andere drie fabrieken gewoon voor de katse kut. Uh, die duizend broeken maken. Want die zitten dan ermee. Oh, cool. Want die zijn later. Maar hoe oh, werkt het dan? Want zij hebben die broeken besteld. En dan zeggen ze. Zij spreken af met de fabrieken van: yo, wij, wij willen deze orde, we willen deze broek, duizend broeken. En uh, ja, die willen. En of zegt die fabriekseigenaar. Ja, wat is de deadline? En dan zegt het zegt, neem Ja, zo snel mogelijk. Ja. Um, en, want we hebben deze orde ook bij drie anderen lopen. En wie het snelste is, die gaan we betalen. Dus al die gasten gaan als een malle. Zo snel mogelijk die broeken produceren. Dat en, is... bedoel, en dat kan gewoon uit, dus ook, hè? Qua... Ja, ja oké, okay, maar dat is toch heel raar. Want alsof ik naar de bakker zou gaan. En er zitten vier bakken naast elkaar. En ik zeg, joh, ik wil een. Broodje, broodje gezond, wie het snelst klaar is, die ga ik betalen. Ja. En, de rest... en de rest niet, maar, dat, maar dan wordt er gedaan. Nee, omdat je, maar dat is toch niet zo raar als je alleen maar denkt met centen. Want je krijgt dan zo snel, iedereen wil het zo snel mogelijk voor de allerlaagste mm -hmm. prijs. Dus een HM, die is, is zo'n grote afnemer, en dan bedoel nu hebben we het over 1000, maar waarschijnlijk gaat het over veel meer. Ja, die bedoel die, winstmars die zij pakken, daarvoor vinden ze het prima. En die andere partijen betalen ze ook niet. Het ja. is niet dat ze zeggen, hier heb je het geld, super zielig dat je laatste was. bedoel Ik Die betalen ze letterlijk niet en dat dan die fabriek daarmee zit, ja, dat is toch niet hun ja, probleem. en nee, dat is niet hun probleem. En wat gebeurt er dan met die broeken op die drie, drie fabrieken die... Ja, dan gaat misschien naar nou weer een andere markt, misschien gaat het weg. Ja, heel fijn. Uh, maar de, deze frotsen kun je wel wel ruimte voor jonge ondernemers zoals jij om daar eigenlijk op in te gaan spelen. Ja, en op sowieso. een kleinere schaal uh, gewoon dingen op te gaan pakken. Ja, uh. ja zeker. Je, je merkt gewoon alleen dat, dat juist um, het opschalen ervan, is, is, dat vraagt gewoon best wel veel geld om, om, als kledingmerk om echt groter te worden. En mm -hmm. dat is vooral gewoon dat je een, een ziek budget aan marketing nodig hebt. Ik ben nu dus aan het afstuderen en kijken naar de mogelijkheden voor een eigen atelier. Ja. En dat kan. En dat kan in Nederland ook nog prima. Mm -hmm. Even, het moeilijkste is gewoon in Nederland dat je minimumloon hebt, uh, daar moet je aan voldoen. Ja, VNT mensenrechten. Ja, super storend verhaal. Ik wil het liefst gewoon naar. een paar guys zien, is het voor 1 euro per shirt of zo. Dat is trouwens te veel 1 euro per shirt. Nee, maar, maar dat is het wel serieus. Want. Je rekent alles staat of valt, zeg maar, met bij je winstmarges met hoe snel je een shirt kan maken. Want yeah. dat, dat is gewoon super logisch. Yeah. Um, en maar diegene die dus hier een shirt maakt, als die dat doet in 10 minuten, en als die dat doet in India ook in 10 minuten, die guy in India die krijgt in die 10 minuten misschien een paar dollarcent of zo. Ja, yeah. en hier in Nederland moet je die in, die in die 10 minuten gewoon een paar euro geven. Zeg maar. Nou, dat is het. Dat is het hele moeilijke, of de hele struggle, die, mm -hmm. die je hebt in, aan productie in En dan nog eens het goedkoper om het vanuit India hierheen te verhuizen of ja, te, te transporteren. Ja, dan ja, dan ja maar vaker. die verschillen zijn... Kijk, minimumloon is in Nederland 600 euro en in Portugal 700. Mm. Dus ook al als je je productie in Portugal zou doen, is het dan ook al een stuk goedkoper. En dus dat merk je wel, dat... Uh, als, je, als je marges wil pakken, je moet eigenlijk marges pakken, want je moet geld verdienen om dat marketingbudget een beetje bij elkaar te sprokkelen, zodat mm -hmm. je groter kan worden. Mm -hmm. Maar eigenlijk op de marges die je pakt, daar valt, daar valt te weinig aan te verdienen. Totdat je dus weer zieke volumes gaat doen. Ja. Als en... jij naar 10.000 per maand gaat ofzo, ja als je dan op 10.000 items 2 of 3 euro pakt, is het prima. Ja. Maar jouw, jouw onderneming is sowieso lastig om op te schalen, überhaupt alleen al omdat jij met despartij werkt. Dus je bent ook enigszins afhankelijk van wat je uh, kan sprokkelen, toch? Ja, is wel nou. ik was ook altijd in de veronderstelling dat het een probleem ging worden, maar, uh, maar dat is echt geen probleem. Er is, er is zoveel jongen, dat is ja. niet normaal. Want ik, heb het, zeg maar, ik koop dan heel schattig een rol in van 60 meter, mm -hmm. terwijl de industrie heeft het over kilo's. Hmm. En die was laatst bij een uh, breierij in Brabant, super vet, dus daar ga ik nu dus ook mijn stoffen vandaan halen. Hmm. Um, ja, en hij heeft daar letterlijk gewoon acht keer dit hok tot de rand vol met dikke kwaliteitsstof op rol, waarvan dus inderdaad één steek af en toe fout is gegaan. En, en die en... kan hij dus niet meer gebruiken? Nee, dat ligt daar letterlijk. Ja, hij zegt uh, twee keer per jaar of zo komt er een vrachtwagen alles ophalen en dan gaat het waarschijnlijk overal voor de wereld op markten. Uh, ja. Maar ja. ik bedoel, ik, ik dacht, ik was in de stelling dat stelling dat opschalen in die zin een struggle zou worden, maar mm -hmm. dat is echt zeker niet waar. Mm -hmm. dus, dus die afval, de, afval, dat is er. Dat, de restpartijen zijn er ja, echt daar genoeg. heb je helemaal geen ja, probleem mee. Ja. Het is vooral budget ja, en, om ja, te, ja, en het feit dat er gewoon financieel speelt, ja, te spelen valt met, ja. met, met winstmarges. Ja, ja, ja, zeker. Ja, nou ja, en dus dat, dat is het wel. Je merkt, ik merk gewoon nu, het, het zit allemaal zo erg verweven, verwoven met elkaar. Verwoven. Mm -hmm. Verweven. Ja, verweven met elkaar dat, dat kijk, ik kan misschien 1 euro winstmarge meer mm. creëren door nog iets slimmer iets te doen of zo. Mm. Maar als je dan vervolgens weer bij een retailer komt en blijft nog steeds die 60% die je pakt, ja dan. Maar waarom kun je dan niet gewoon je verkoopprijs omhoog zetten? Ja, dat, omdat consument of dan moet je uh, je merk gaan wegzetten als een high-end designer mm. label. Terwijl ik wil gewoon toegankelijk zijn voor relatief veel mensen. Eigenlijk in principe voor iedereen. Ik ga mm. geen budget. Wordt geen primarkt dat is namelijk ook mensen zijn de reële waarde of de realistische waarde eigenlijk van dingen is totaal ontgaan. Dus dan ja. het is heel normaal dat een t-shirt 40 euro zou moeten kosten als je nagaat dat iedereen in dat proces zeg maar een eerlijke boterham verdient. Mm -hmm. Dan is 40 euro echt een prima prijs, want dat is net zo goed met een smartphone. Die zou je in principe niet eens voor 200 euro moeten kunnen kopen. Dat zou realistisch gezien gewoon een product moeten zijn van 1000 euro. Of zo. Ja, en dat is bij kleding gewoon super erg dat mensen zeggen gewoon dat best nog wel oh ja virtueel is best veel geld dat ik denk van ja gast die moeten ze weten wat, waar ja, ik al als, overal zijn naartoe als ben geweest voor zeg 250 maar. zelfs. ja hoe kan dat ja. want je hebt iemand die moet dat katoen zeg maar van het veld halen en dat katoen moet dan weer gewassen worden en moet weer gesponnen worden en dan dat garen moet weer door een breimachine want dan moet er weer een doek van gemaakt worden mm -hmm. dat doek moet weer van a naar b vervolgens moet dat doek geknipt worden moet dat genaaid worden dan moet dat moet dat shirt, moet weer naar bijvoorbeeld een winkel, nou daar mm -hmm. zit dus die winkel, die heeft ze pers, zeg maar, het is een soort systeem, maar, ja, maar waar zou, zoveel partijen geld aan moeten verdienen. Maar waarom verdienen? zou die schaal, waarom zou je niet op zo'n enorme schaal kunnen doen, dat dat wel kan? Dat die ja, product... omdat je me dan moet inleveren op je winstmarges. De, een, de grote partijen die nu mm. dan dik verdienen, die moeten dan inleveren op winstmarges, dat wil niemand. Kijk, schaf kan bestaan, omdat ik niet in een BMW wil rijden, mm. omdat mij dat niet zoveel boeit. Dus ik kan... Ik heb een winstmarge, en het is niet dat je op een shirt verlies draait, want anders dan gaat het ook mm -hmm. niet. Ik gewoon financiële continu, dat gaat gewoon niet, levensvatbaarheid, dat kan niet. Maar, ik ben er akkoord mee, zeg maar, dat, dat je niet de dikste winstmarges pakt, maar anderen zijn dat zeker niet. En daardoor blijft het in stand. Ik begrijp niet wat je nou precies bedoelt met wat in stand blijft, want mijn vraag was, je zei hoe kan, hoe kan een t-shirt nou 2,50 kosten als zoveel onderdelen in die keten ja. Mee moeten snappen in principe. Ja, ja, ja. Uh, maar als die schaal zo groot is, dat je blijkbaar de productiekosten gewoon laag kan zetten. Nou... Ja, maar nee, maar dit, die kosten kunnen alleen doordat er ergens in die keten mensen worden afgeperst. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dat, dat is de enige reden dat het kan. Dus als iedereen een eerlijke boterham zou. Kan, je kan het zo inrichten mm -hmm. dat zeg maar een shirt nog steeds relatief cheap is. Mm -hmm. En geen 25. 250 kan gewoon sowieso niet. Dat is uitgesloten. Dat, dat gaan we okay, wat, wat kan wel? Wat een eerlijke Een paar prijs? euro. Iets meer dan twee. Ik denk vier euro of zo. Vijf okay. euro. En, en dan heb je dus wel die schaalbaarheid natuurlijk. Want dat brengt ook echt wel voordelen met mm -hmm. zich mee. Maar blijft het feit dat mensen helemaal onder de keten wel echt dusdanig ziek worden uitgeperst. Dat de grote partij. Kijk als die mensen helemaal onderaan in de keten iets meer zouden krijgen. Mm -hmm. Iets meer gewoon echt flink meer. Omdat die nu niks krijgen. En deze partij hier aan het einde er het meest, die er het meest aan verdient. Iets minder daarna verdient. Dan zou het een veel beter, uh, betere keten zijn die veel meer in balans is. Waarin een shirt nog steeds relatief cheap door de schaalgrootte verkocht kan worden. Ja. Daar is de consument weer blij mee. Maar waar ook elke schakel gewoon eerlijk betaald krijgt. En dat kan je alleen maar doen door um, te accepteren dat je, dat je niet dus 95% winstmarge hebt. Ja. Ja. Maar is dat echt zo? Hebben bij, bij winkelketens echt 95% winstmarge? Nou ja, soms wel, ja. Ja, het is, het is zeg maar sowieso ook een retailer. Wat ik zou... juist begrepen had, was dat retailers is Juist totaal bijna geen winstmarge meer hebben. Nee, ja, retailers wegen. weer weinig, maar ik bedoel, um, als jij toch als kledingmerk, zeg maar, uh, je spul inkoopt in China mm -hmm. voor 4 euro of zo per shirt en dat verkoop je vervolgens aan de retailer voor 25 euro inkoop en de retailer verkoopt het dan waarschijnlijk weer voor het dubbele, mm -hmm. 50 euro. Um, maar ik bedoel, het kledingmerk die, die de spullen verschuift, die verdient er het allermeest aan. De retailer ja, okay. verdient er ook... Nee, want de retailer rijdt ook niet in een Porsche. Ja. Maar ik bedoel, dus daar heb ik het over. Dat, dat in de keten is er eigenlijk maar één partij die er echt ziek veel geld op maakt. En dat, dat zijn de kledingmerken? En dat zijn de kledingmerken. Ja. En geldt dat voor in principe alle kledingmerken, die, zeg maar de grotere kledingmerken? Of geldt het alleen voor high-end kledingmerken en niet voor budgetkledingmerken? Nee, voor alles. Maar ik bedoel, dit, ja ligt er natuurlijk aan. Kijk, Mudjeans of zo, mm. die... Die zijn echt op, die doen die, die doen gewoon super vet. Weet je, die hebben een samenwerking met wel gewoon fabrieken in Italië. Volgens mij, als ik het goed heb en, maar zij zorgen ervoor dat iedereen gewoon ver betaald wordt. Mm. Daardoor zijn die broeken ook 110 euro of zo, wat dan mensen weer veel te duur vinden. Terwijl ja, dan kom je we terug op waar we net waren. Ja. Nee, dat is het niet. Iedereen heeft hier een eerlijke boterham aan verdiend. Ja, ja, maar ik bedoel, ik denk dat je wel, ik, Tuurlijk pin me er niet op vast, maar het grootste gros van de merken die die draagt op een manier bij aan, de, aan het foute systeem. Hmm. Ja, is CNA of zo, ga ik toch gewoon bashen. <laughs> nee, is die, die, die hebben zeker, die hebben dan zo'n Sustainable Foundation en die geven er best wel geld uit en ja. dat is allemaal leuk en aardig, maar als je vervolgens zo'n onderzoek van Fair Wear Foundation, uh -huh. als je dan, dat gaat dan over katoenspinnerijen uh, in uh, India, waar uh, minderjarige meisjes onder valse beloften zeg maar, naartoe worden gesleept om daar dan te werken en paspoort ingenomen, dat, nou, dat soort shit. Uh -huh. En als je dan kijkt wat de grootste afnemers zijn van dat soort spinnerijen, dan zit er opeens een CNA erbij. En dat, dat hele greenwashing gebeuren, ja, dat is gewoon een mega storend fenomeen. Want daardoor word ik ook minder geloofwaardig. Mm -hmm. Dus ook greenwashing zorgt ervoor dat iets van onderzoek gedaan, uh, 64% van de mensen of zo, is sceptisch tegenover duurzaamheidsclaims. En green greenwashing houdt in dat een bedrijf doet alsof ze duurzaam zijn, maar eigenlijk dat niet. Ja, zo, nee, die zijn toch? dat niet. Die, ja. die gebruiken, een duur, die in een uh, marktencommunicatie adverteren zij met duurzaamheidsclaims, mm -hmm. die ze niet kunnen waarmaken. Um, en puur, en, want het is namelijk het enige waarom ze het ook zeggen, is omdat ze, gewoon we, omdat ze hebben gezien dat aankoopintentie van consumenten stijgt als je uh, ja. duurzamer bent. Ja, consumenten zijn ja, 10 was... of zo. Uh, bereid, 10 meer te, bereid om 10% meer te betalen, dan als het een duurzaam is, ja. Duurzaam is ja. ja. En het is sowieso een raar verhaal uh, um, met, met grote corporates. Ja. Uh, want aan de ene kant lijken ze iets, inderdaad iets goeds te willen doen, maar aan de andere kant zitten ze nog steeds met die economische realiteit waarin ze gewoon in Super ziek competitief veld zitten, ja. dus ze moeten gewoon dat kleinere of dat die ja, maar ja, maar ik denk, maar dat vind ik wel interessant. Ik vind dat ook echt wel interessant. Want het is mm. het, is ook wel in dit hele duurzaamheidsverhaal altijd een soort van boze vinger wijzen naar de corporates. Aan de andere kant heb ik ook echt zoiets van, joh, een CNA is zo groot, zij kunnen letterlijk, zij hebben zoveel impact, zeg maar. Zij kunnen juist, zij zijn juist een partij die kunnen zeggen, joh, wij gaan het vanaf gisteren radicaal omgooien. Mm. Uh, en we gaan op alles toezicht houden. We gaan die hele keten weten. Zij kunnen het doen. Ik bedoel, ik probeer dat met echt een, uh, echt een budget. Van heb ik jou daar. Mm -hmm. uh, en een CNA die zou dat echt kunnen doen. Ja, een nou dat... ja, CNA kan niet zomaar doen. Want dan, gaan ze, dan wordt een wordt kleding duurder dan de HM. En als het meer dan 10% duurder wordt, zoals je al zei, gaan mensen er niet van kopen. En dan, dan, ja. dan valt het uit elkaar. Ja, ik weet, nee, maar, maar, Ja, zo ja is. maar ik denk dat het gewoon een stap is die je moet durven te zetten. En ik, ik durfde wel, het eerste jaar zal dan misschien wat moeilijker zijn. Maar dit is een verandering. Hele, de hele duurzaamheidstransitie is wel gewoon een verandering waar iedereen aan mee gaat doen. Mm -hmm. ik, weet, ik, weet, ik bedoel, zelfs Shell zegt nu al dat ze dingetjes doen. Wat altijd twijfelachtig is natuurlijk. Maar um, als zelfs dat soort partijen nu al zeggen daar mm. dingen mee te gaan doen, dan. Uh, is het wat, volgens mij is het alleen maar een kwestie van tijd, voordat echt alles en iedereen daar naartoe ja, gaat. Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat zeker al die alle bedrijven in, in een kwestie van tijd, een yeah. dat een kwestie tijd is voordat ze echt gaan veranderen yeah, en yeah. andere dingen gaan aanpakken. Al is het alleen maar omdat er steeds meer kleinere spelers op het veld komen, yeah. zoals jij. Daarom, daar die zijn die ze de ook de wel de bang de voor, he? want dat is ook, dat lijkt mij ook super vet. Kijk, ik zou ziek graag met schaf ik ben nu dus aan het kijken voor dat atelier en er zitten in dat het gaat komen. Ik ga als dat atelier staat, gewoon elke dag een brief sturen naar Nike of elke dag een brief sturen naar gewoon merken waarvan ik denk, die zijn vet. Hmm. Maar die doen het zeker nog niet helemaal goed. Gewoon zeggen van, kom eens kijken, want ik maak ziek vette tassen van oude Fancy en, ja. dus Adidas ook... gaat het trouwens ook doen hè? Adidas is de Adidas eigenlijk de enige in, in, in die wereld die daar, die daar echt stappen in zetten. Ja, mij dat ze voor... 2024 zo, plastic vrij. Dat ze alleen maar gebruik ja, of ja. uh, uh, recycled spullen ja, gaan gebruiken. Ja, so, ja dat is... vet. Ze doen samen met Parley, zij. Ja. Dat is een organisatie die haalt uh, visnetten van de bodem. Mm. Van de visnetten kan je weer uh, um, pellets maken. Je wel, van die pellets kan je weer eco-nieuw garen. Uh, ja dat nieuw maken en eco dat is dus een nylon garen zeg maar en ja. dat kunnen ze weer supergoed gebruiken op schoenen. Ah leuk. Ja dat is gewoon vet. En volgens mij hebben ze nu zijn ze ook bezig met een, met een circulaire sneaker die je dus kan kopen en weer kan inleveren en dan gaat dat weer door een crusher en dat is gewoon vet. Juist dat soort partijen die, die kunnen ziek op dat gebied gewoon innoveren. Mm -hmm. Die hebben daar gewoon een budget voor. Ja. Ja, die, ik ben het met je eens, ze kunnen heel veel, alleen ik denk dat wanneer je zegt ze kunnen het gisteren al doen, dat, ik denk dat dat een, dat een te sterke uitspraak is, want ze, ze hebben gewoon een enorm log construct staan. Ja, ja, ja, tuurlijk, maar dat is mijn radicaalheid. Ja. Aan de ene kant ben ik wel mee eens van, yo, zo zou je er wel in moeten staan en zeggen van, yo, uh, ga aan de slag, ga shit ja, doen en geen ja. excuses. Maar aan de andere kant denk ik ook dat zij gewoon met een economische realiteit zitten. En ook gewoon duizenden en duizenden mensen hebben die voor hun werken. Ja, maar die duizenden mensen komen toch ook niet op en... straat als ze het wel vaccineren. Weet ik dus niet. Ik weet dus niet. Ik denk, ik denk dat er een grote kans is dat als zij uh, te snel veranderingen door gaan voeren. Dat ze gewoon hun competitieelement verliezen. Ja, maar, dat, maar ik denk dat dat misschien nog wel, dat daar wel een kern van waar zit. Dat het vooral niet te snel moet gaan. Omdat gewoon heel veel consumenten, vooral de consumenten zeg maar, moeten wennen aan... Het grote gros, de massa moet gewoon heel erg wennen aan al die duurzaamheid ja. En iedereen heeft het gevoel dat ze niks leuks meer mogen doen en dat ze op alles in hun leven moeten inleveren. Mm. Dat je, oh, mag ik ook al niet meer vliegen? Mag ik het lijken? Het voelt als heel veel belemmeringen. Ja. Terwijl het uh, volgens mij juist eigenlijk heel bevrijdend is om veel nicer bezig te zijn. Het voelt gewoon beter. Het voelt mm -hmm. voor mij gewoon persoonlijk beter om mm -hmm. te doen. Ik mm -hmm. voel me daar gewoon wel uh, goed bij, zeg ja. maar. Zeker, zeker. Je had ook in het begin dat je, over dat je als consument wat kritischer moet zijn. Ja. Um, ja, sowieso. Uh, want, waarom? Um, nou ja, enerzijds omdat je dus anders gewoon best snel genaaid wordt. <laughs> <laughs> um, nee, maar en, en gewoon omdat, kijk, als je het hebt over, over al het consumeren, dan, um, of over duurzaamheid, en dan dus over consumeren. Maar als je wat kritischer kijkt naar wat je echt nodig hebt en de dingen die je echt koopt en zo, dan, dan hoef je ook gewoon echt minder te kopen. Dan kunnen mm. heel veel dingen ook via een andere manier. Laatst bijvoorbeeld had ik, want ik woon nu dus samen met een vriendin, woonkamer, een nieuwe speakerset nodig en een versterker. Uh, want ik heb plaatsspeler, super cool, leuk. En je zou dus in principe als consument super gemakkelijk gewoon Bakshop of Coolblue of whatever, mm -hmm. versterker bestellen, speakers bestellen, enter, klaar, morgen in. Je kan ook gewoon naar de tweedehands winkel. Daar met zo'n zo guy, zo'n supermooi beunhaas zeg maar, die lijkt veel verstand heeft van versterkers. Uh, in gesprek gaan wat je nodig hebt checken ik heb nu letterlijk een uh, super vette versterker voor 7 euro mm -hmm. uh, een tulpkabeltje voor 50 cent en twee Philips speakers, ziek goed geluid voor 4 euro per stuk Leip. dus je bent en cheaper maar en daarnaast door gewoon net even wat meer moeite te steken in wat je doet en net mm -hmm. als wat kritischer te zijn op mm -hmm. jezelf vooral um, financieel nice is gewoon goedkoper uh, sociaal nice want dat werk maakt het mogelijk dat zo'n gast daar, uh, ziek bevlogen, altijd versterkt zijn speakers kan knutselen. Mm -hmm. um, ecologisch, want er hoeft helemaal geen nieuwe speaker gemaakt te worden. Ja, inderdaad. En dat vind ik gewoon super vet. En als je er een bluetooth receiver in doet, heb je ook nog eens draadloze speakers. Precies, ja. zo'n TP-link kastje. Ja, ja uh, Google Chrome audio ook erin staan. Oh Ja, nee, maar, bedoel, dat zijn vette ja. dingen. Kijk, ja. dat is ook echt wel, uh, ik ben echt niet heilig. Uh, maar ik denk dat je Alleen al door dat soort, over dat soort dingen na te denken. Dat je echt nog best wel veel kan doen. Stel je voor dat, dat morgen zeg maar, iedereen zegt. van joh, Wij gaan al onze elektronica alleen maar tweedehands kopen. Ik bedoel, dat is echt even zuur voor Philips. En alle andere grote partijen. Die kunnen daar echt wel een ander verdienmodel op, op bedenken. Mm -hmm. zou dat super vet, ik zou dat super vet vinden. In mijn ideale wereld ziet er ook veel meer uit als zoiets. Dan eentje waarin we veel meer kopen. Mm. Wat wel ja. moeilijk is. Want anderzijds heb je een kledingmerk. En dan wil je verkopen om te kunnen leven. Ja, ja, uiteindelijk moet jij natuurlijk ook gaan zorgen dat je zoveel mogelijk verkoopt. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik ben nu zo dus ook, uh, als dat atelier staat, dat is ook, je hebt maar zoveel tijd en ruimte in je hoofd. Um, maar ik ben heel erg, ik heb ook minor circulaire economie gedaan. Circulaire economie is gewoon super vet dat je, dat je in zo'n soort infinite loop blijft, natuurlijk. Mm -hmm. um, dat zou ik ook graag met schafitems willen doen. Maar ik heb daar gewoon nog geen, ik heb daar gewoon geen tijd over gehad om daar vette concepten voor te bedenken. Om dat, om dat maken, te ontwikkelen, ja, dat maar ik bedoel ja. dat ik dat wil gaan doen, staat vast. Ja. Want ik wil inderdaad niet zo meteen zijn dat ik aan de ene kant schreeuw van ja, we moeten minder kopen, en duurzaamheid, en pak de H&M, en aan de andere kant 10.000 schafshirts verkopen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, wat, wat, wat, wat ik vet vind aan, aan zeg maar, deze nieuwe soort ondernemingen is, Zoals ik al zei, bij CNA en dergelijke, bij die grote oude corporates, heb je heel vaak last van uh, dat meer winst resulteert in meer, uh, minder duurzaamheid op iets dergelijks. Ja, ja, ja. En dit is een manier, zoals je het nu doet, dat meer winst leidt tot meer duurzaamheid. Dus ja. die twee zijn met elkaar verbonden. Ja, dat vind ik super vet. Hoe meer shirts van jou verkocht worden, hoe ja. minder afval er gecreëerd wordt. Ja, ja. En dat is, dat is nice. Ja, nee, maar ik bedoel het, vet, het allervetste zou zijn dat alle kledenmerken wereldwijd, zeg maar, vandaag zeggen: yo... We gaan geen nieuwe stoffen meer inkopen. En we gebruiken de komende jaar of zo. Of de komende twee jaar. Of we kijken hoe ver we komen. Mm. Voor al onze collecties. Ieder merk gebruiken we allemaal restpartij. Hoeft er hoeft niks nieuws geproduceerd te worden. Tuurlijk is effe, uh, dan heb je ook weer banen. Dat soort, dat, maar dat even... <laughs> Laten nee, maar, maar even los daarvan. Maar, maar dat is een hele probleem, want inderdaad, ze hebben die baren. Ja, maar de, de, de er komt er wel weer iets nieuws hè. Ik bedoel, er, er zijn ook weer mensen nodig die al die restpartijen moeten, bij elkaar moeten halen en die dat moeten knippen. Dus dan is dat hmm. ook weer een job, zeg maar. Dus... Argue, je, je hoort heel vaak het argument zeg maar, bij dit soort dingen van ja, maar dan, dan is daar ook geen werk meer, terwijl mm. het is niet het is gewoon door de hele mensheid heen dat, dat er gewoon shifts zijn in mm. wat dan werk is. Zeker, zeker. Um, dus ik verwacht, ik denk ook niet dat als je zo'n duurzame transitie maakt, dat opeens de helft van de wereld uh, zonder baan thuis zit. Mm -hmm. Ja, of dan krijg je robotisering en dan moeten we echt een ander gesprek gaan, gaan voeren. Ja, nee, ja. Ja. nee, maar ik denk ook niet dat. Nee, tuurlijk niet. Ik denk niet dat dat, dat, dat, dat, dat zo catastrofisch zou zijn, maar uh, het is natuurlijk te makkelijk gezegd dat, dat een bedrijf dat vanaf morgen al zou kunnen gaan doen, zonder, zonder negatieve gevolgen voor een groot deel van hun een, van, van een werk, werknemers. Ja, ja, ik weet, maar dat is wat ik zeg. Ik ben gewoon altijd super radicaal. Mm. Dus het is alles ja, ja. of niets. Dus ja. okay. als je zeg maar iets doet, dan ga je all the way en anders doe je het lekker niet. <laughs> Nice. Dus als ik iets ook niet meer wil doen, dan doe ik het ook gewoon weer niet. Nice. Wat zijn uh, wat je toekomstperspectieven? Zeg maar, ja, absoluut. Waar wil je dus heen over vijf jaar? Over vijf jaar wil ik uh, gewoon in Nijmegen atelier hebben staan. Of dat atelier staat over twee maanden. Mm. Over vijf jaar wil ik zeker werk bieden aan tien of vijftien mensen of zo. Het liefst dat je daar echt een sociaal atelier van maakt. Dus Dat je ook echt mensen weer uh, betrekt bij de maatschappij, mm -hmm. zeg maar, die er nu een beetje uitvallen. Dus dat gewoon een inclusieve maatschappij hoort bij in mijn droomwereld. Ik snap ook niet waarom er mensen zijn die dat niet zouden willen. Ik mm -hmm. snap dat gewoon niet. Um, dus daar wil ik ook vijf staan. Atelier hebben, invloedrijk merk zijn aan de ene kant. Dus echt mensen bereiken die, die het gewoon kopen. Wat betekent invloedrijk? Ja, dat je zeg maar. Um, dat, er enerzijds, dat, dat je gewoon een gevestigde naam hebt. Zeg maar, mm -hmm. Dat echt mensen gewoon van je weten. Kijk, nu zeg je Daily Paper, maar niet uit waterwereld en mensen kennen het. Dat zou ik ziek graag willen zijn met schaf. Mm. Um, en met invloedrij bedoel ik dan dus dat het echt uitmaakt wat je doet. Dus, dus dat mensen een soort van voorbeeld aan je nemen. Dat dus bijvoorbeeld een Nike toch een keer een mailtje stuurt van... yo Daan, kunnen we toch niet komen kijken, want lijkt ze wel vet. En nu ben je wel echt groot. Ja. Het nee. En dan zeg ik, nee jongen, uh, je wilde vorig jaar moeten vragen. <laughs> nee, maar zo vijf jaar heb je heb je atelier, heb je een echte naam. Tuurlijk, het, het, het, het groeit en het wordt steeds meer en je wordt steeds populairder, de schaf wordt steeds populairder. Maar het is echt nog niet dat heel Nederland ervan weet, laat staan Europa, laat staan de wereld. Vijf jaar heb je atelier, ben je bekend, heb je tien man, vijftien man in dienst. Maak je gewoon vette collecties, heb je zo'n circulair model waar je, waar je wat mee kan doen. Mm -hmm. Ja, en dan, dan ben ik best happy denk ik. Of ben ik gewoon happy eigenlijk. I Vet. Ja. En uh, als iemand nou zelf ook zoiets zou willen doen wat jij aan het doen bent, niet per se in kleding of ja. whatever, maar een bepaald verhaal heeft of een idee heeft en dingen wil veranderen, wat, wat voor advies zou je hebben? Ja, sorry. als je erin gelooft dat je sowieso moet blijven gaan, want dat is gewoon wel het moeilijke en dat is dan misschien wat meer bij kleding dan bij andere dingen, maar er, zi er zijn gewoon zoveel trends en ontwikkelingen. En als je dan volgens op social media van alles ziet wat iedereen anders doet, dan is het heel makkelijk om op een gegeven moment te denken van yo, dat is lama, ik ga er niet eens aan beginnen. Mm -hmm. uh, of dat je er super onzeker van wordt, dat je denkt van ja, maar uh, uh, als alle t merken opeens een logo hier doen, waarom ga ik hem dan daar doen? En, uh, en, en toch gewoon daar doorheen gaan, man. Gewoon schijt hebben. Ja. Dat is gewoon belangrijk. belangrijkste. Okay. Dus het belangrijkste tip is gewoon schijt hebben en gaan. Ja, zoals mij doof, en ja je ja. moet er gewoon zelf in geloven en dan... Dat is soms echt wel moeilijk, maar zolang je dat blijft doen, dan kan je dat ook overbrengen op anderen. En, zolaar, ja. en als je dat doet, dan, dan, dan heb je volgens mij een hele nice verstandhouding. Weet je ja. Als je keer als een of andere sales guy een fout shabby verhaal over schaf vertelt, ja, dat, dat komt toch ook niet binnen. Hmm. Vet. Ja. Vet. Ik heb geen, Heb jij nog vragen, deze? Nee. Uit nee. man, dan wil ik je nice. gewoon vaak bedanken. Ja tuurlijk man. Uh, vet gesprek. Ik hoop uh, veel succes met uh, mijn schrap. Ik hoop dat het ja, echt je groot je wel. gaat worden. Ik vond het erg leuk. En uh, misschien over vijf jaar nog een keer en kijken waar je bent. Ja sowieso, nog iemand van Nike erbij. Ja. <laughs> ja ik weet het niet. Alright. Nee, leuk man. Ja, Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Zet me af.